Alleen als je een andere huidskleur hebt, bijvoorbeeld een donkerde de huidskleur... ...alleen één klein tintje, dat verandert je hele leven al. Hallo, ik ben Sarah. Mijn naam is Zweder en ik ben 10 jaar. Hoi, ik ben Beatrice. Hoi, ik ben Anoush. Ik ben Sofie. Ik ben Roos. Gijs. Lovil. en Ava. Noah. Ik ben Lopke en ik ben 12 jaar. Ik heb uh, gehoord uh, dat... Uh... Dat een blanke agent, Joyce Floyd heeft vermoord voor geen redenen en uh, toen schrok ik een beetje. Alleen maar omdat hij een uh, ja, donkere huiskleur had, werd hij uh, heel hard behandeld. maar ja Racisme en discriminatie speelt al langer in de wereld. Natuurlijk racisme, mensen zeggen dat uh, slavernij is natuurlijk voorbij, zeggen mensen racisme is voorbij, maar dat is niet echt zo. Want je kan wel mensen maken vaak grappen, maar niet iedereen ziet dat als grap. Je moet wel opletten wat je erover zegt, want sommige mensen kunnen het al gediscrimineerd voelen als ze zeggen, ja je hebt een zwarte huidkleur. Hoe denk ja. jij daarover? Ja, ik vind gewoon zwart, wanneer je zwart zegt, dat klinkt niet zo fijn. Het is een woord wat mensen gebruiken om een soort van donkere mensen omlaag te brengen al geleden, maar nu gebruiken mensen het... Als grapje soms. Ja, ik persoonlijk heb nog nooit eigenlijk een uh, racistische uh, uh, mening gehad van een klein kind of van een kind. Maar ja, van volwassenen ja, hoor ik meestal meer over. Is er een verschil tussen kinderen en grote mensen? Ja, kinderen die kijken gewoon naar hoe je bent en zo. Je gaat niet vanzelf leren dat er racisme is, je hebt het van iemand aangeleerd. Jij bent hetzelfde, ik ben hetzelfde, ja, en iedereen heeft dezelfde rechten. ...kinderen ook wat minder erg over discriminatie doen dan volwassenen. Want volwassenen gaan soms wel echt te ver met de discriminatie. Is het belangrijk dat we daar nu dus met z'n allen over praten? Dan denk ik wel. Ik denk dat de volgende generatie veel minder gaat discrimineren. Ook omdat wij nu al, als kind maakt het veel meer indruk voor je, van bijvoorbeeld George Floyd. Of als je je eerste uh, demonstratie gaat doen op de Dam voor uh, discriminatie, dan... Maakt dat meer indruk op je dan als je dat als volwassene gaat doen, of als je dat als volwassene hoort. Trek niet meteen een mening, omdat een andere kleurtje hebben, omdat mensen een andere kleurtje hebben. En trek meer een mening over hoe ze zijn. Gewoon eerst kijken hoe mensen zijn en niet discrimineren. Gewoon niet doen. Zou je zelf een donkere huiskleur willen hebben? Nou, ik heb wel dat als ik naar het strand ga, dat ik dan eerder rood word dan bruin. Dus... Ik zou het op zich wel willen, maar ik denk. Um, ik zou het op zich wel iets donkerder willen zijn. Ik ben echt super wit. Ik vind mezelf niet lelijk en ik vind andere mensen ook niet lelijk van de buitenkant. Ik vind mezelf gewoon oké. Okay. Ja, laat gewoon de mensen zijn zoals ze willen zijn. Want het, is, het maakt eigenlijk niet uit of je een donkerheid hebt of. Een blanke huid hebt of een ander geloof dan de andere mensen. Het maakt eigenlijk niet uit, want we zijn allemaal mensen en in ons hart is het nog een stukje klein beetje liefde. Dus eigenlijk moeten we die liefde zo groot mogelijk kunnen maken. Afstand 512. Heel goed.